omdat de zorg een hele langzame markt is. Maar het is zeker een groeimarkt, ook een beetje door corona. Ja. Zien ze gewoon nu dat, uh, dat digitaal werken gewoon... Uh, ja, dan is ze Ja, Want uh, jij werkt al wat jaartjes in die, weer, in die wereld. hè? Ik, ik wil ik zo bijna ja. willen vragen, begin is bij het begin. Want dan hebben we natuurlijk een risico dat dit een heel lang gesprek wordt. Kleuterschool. Maar, <laughs> maar begin is dit bij het vakmatige begin zo'n beetje. Uh, dat is 2000 geweest. Ja, toen begon ik bij een bedrijf. Uh, wil je dat ik daar iets over vertel? Ja. Uh, korte versie. Toen begon ik bij een bedrijf waarbij ik graag mede aandeelhouder wilde worden. En die aandeelhouders toen die zeiden van nou goed als je het goed doet, goed verkoopt, dan gaan we dat organiseren. En daar werkten we met de Palm en de Psyne. Die, die periode ken je zeker ook nog. ja En toen gaven wij Palms uit voor artsen waar medische content op stond en onderzoeken. Dus huisartsen en cardiologen konden een onderzoek doen op een palm, moesten ze zaken invullen. Vervolgens zet je die palm in een cradle en via een netwerkverbinding kwam dat in onze database. Terecht. Oh, dat had je al wel, die netwerk. Oh ja, natuurlijk was het 2000. Ja, dat was maar gewoon... de palm zelf was er niet voor de jongere kijkers onder ons. Een soort, grote, soort iPhone, tablet achtige ja, combi. Ja, ik zou zeggen, een hele kleine iPad met een soort pennetje waarmee je graffiti kon schrijven. En in 2004 kwam de XDA op de markt. Met de XDA kon je bellen en internet. Ik weet niet of je dat nog weet. Die werd uitgegeven door O2 nou, lang verhaal kort toen we met die palms aan de gang gingen. Toen zeiden heel veel artsen, god, zou het er mooi zijn als ik naast mijn telefoon en Ericsson ook nog eens een keer, mijn, zeg maar hier mijn palm, als dat allemaal in één zou zijn. En dat kwam dus in 2004 met die XDA. 2004 was ook het jaar toen ik het bedrijf eigenlijk kocht. Deed ik een management buy-out, ja, en uh, dat bedrijf hebben we toen vervolgens zo omgedoopt in de naam met Europe. En toen zijn we doorgegaan met uh, zeg maar ontwikkelen van mobiel op. XDA op dat ogenblik. Uh, Palm raakte steeds meer uit de gratie. XDA en dat soort toestellen, Motorola, kwam ook met zo'n uh, apparaat waarmee kon bellen en internetten. Um, toen hadden we een model in de markt gezet, en is wel interessant voor later op het interview. Ja? Toen hadden we een model in de markt gezet waarbij je de XDA ontving als huisarts... met medische content erop en reclame. Dat konden wij op die Windows toestellen, want XDA was Windows. Nou ja, in 2006 kocht KPN dat bedrijf. We hadden toen een aantal uh, abonnees, waar allemaal medische specialisten en huisartsen. Die hadden een abonnement afgesloten bij ons bedrijf op de PharmaPhone. En, en kochten kocht... ze dan eigenlijk een abonnement op de hardware voor hun gevoel? Of waar betaalden ze? Of voor de content? Nee, voor, ze kochten abonnement op de hardware. Content kregen ze gratis bij. Ja. En uh, omdat ze reclame accepteerden, uh, kregen ze gratis internet. Ja, ja. En dat was de tijd van een MB, kostte toen geloof ik 20 uh, euro of zo in de maand. Of 5 MB was 20 euro. Vervolgens hebben we dat bedrijf verkocht in KPN. Zijn we een nieuw bedrijf begonnen, iWood? En toen heb ik de fout gemaakt door met dat bedrijf iWood ons te richten op de consument. Dus stel in die tijd, chat ging naar een uh, telecomwinkel. en zei: Ik wil een mobiel abonnement. Ja, chat is mijn zoon, voor duidelijkheid, die precies, achter de scherm aan het schakelen is. Precies, ja. precies. Dus uh, chat ging naar de Belcompany, om specifiek ja. te zijn. Daar zei: Ik wil graag een mobiel telefoon uh, met uh, internet. Oh, dan moet je iWood op je telefoon nemen. zei die jongen achter de balie. We hadden 900 mensen opgeleid. Oh, iWood, wat is dat dan? Nou, dan krijg je een mobiele telefoon met reclame erop, op het hoofdscherm. Toen hadden we alleen nog Ericsson, Nokia en Windows telefoons. Geen iOS. Precies, <laughs> en, uh, en je krijgt data gratis. Nou, dat was voor chat een interessante deal. Ja. 10.000 mensen hadden een half jaar een iWood abonnement. En dan even verduidelijken, dat heeft niks met zorg te maken of zo, hè? Nul, dat, dus dus is je consumentenmaakt. Het was gewoon een mobiel advertising concept achter iets. Juist, en daar hadden we de belcompany voor nodig om het te verspreiden. Ja. En uh, dat bedrijf uh, heeft tientallen prijzen gewonnen. De Broos van Air prijs uh, heb ik in ontvangst mogen nemen van de Anita Witsier. Ja. Tot en met allerlei andere prijzen die we hebben uh, gehad, omdat het model zo interessant was. Uh, de, de, zeg maar, de consument had er heel veel aan, uh, de reclame had er heel veel aan ja. en, uh, en voor, de, in, voor, de, voor de, de operators was het ook interessant. Ja. En in die tijd reisde ik naar allerlei mediabureaus in Nederland, dat was de grote Cobalt. Ik ging naar telecom operators in Europa om dit model te verkopen. Maar ja, dat was, daar was de wereld gewoon helemaal niet klaar voor. Nee, het was te vroeg. Precies, 2010 hebben we een aandelen swap dat betekent dat we dit bedrijf hebben verkocht aan een andere onderneming. Die andere onderneming is fiet gegaan, dus alles wat we hadden verdiend is um, down the drain. Precies, hadden we niks meer leergeld, ja, een dure cursus. Mm. Um, en nu heb je Everywhere I Am, ja. En waar staat dat bedrijf vandaag? Um, aan de vooravond van iets bijzonders, denk ik. Um, we hebben, uh, ik heb toen eerst een jaar even wat anders gedaan, een beetje met... Je hebt een zeilboot rondgegaan. Ja, met, inderdaad rond, uh, hoe weet je dat? Nee, ik doe maar research, voordat ik mensen interview. <laughs> zijn, er ja. meer, zijn er meer die dat uh, hebben gedaan? Uh, e een jaar ja? lang met... ja. Ja, ik heb toen een jaar lang uh, ja. uh, uh, alleen maar met korte broek en bootschoen, in Saint Tropez en kan rondgelopen. Want toen werkte ik voor jongeren. het was een hele grote werf waar ze, zeg maar, uh, superjachten bouwen van 24 meter of hoger, groter. Hm. Ja. Zeiljachten. ja, waarom ben je dat niet blijven doen? Nou, in, in dat segment heb je dus, zeg maar, te, dan, dan verkoop je dus zeilboten van 8 miljoen of van 12 miljoen aan scheepseigenaren die een schip van 100 of 120 meter hebben. Die wilden er een zeilboot van 24 <laughs> meter bij hebben. Dus daar doe je geen zaken met de eigenaar, daar doe je zaken met de, de captain van dat schip. <laughs> enfin, dus waarom ben ik dat niet blijven doen? Omdat dat, uh, dat makelaarswereldje. Ik vond het te leeg, het past niet zo goed bij me. Ik vond die korte broek en die bootschoenen wel lekker. Maar, ja. uh, en ook daar, daar rondlopen op die havens is ook wel leuk. Maar op een gegeven moment een jaar, anderhalf jaar had ik het wel gehad. Maar ik zou leuk gaan zijn dat ik zou zeggen dat ik daarom mee gestopt ben. Ik werd gebeld door Beuringen. Dat was nog van mijn eerdere tijd met dat Met Europe bedrijf. Die zei, bouw je nog steeds applicaties? Ik zei, ja, daar kunnen we over praten. Wat is er aan de hand? Ze zei, nou ja, die iPhone 2010 en 2011. Die iPhone wordt steeds groter, dus we willen een app ja lang verhaal kort Sanofi uh, een paar maanden later we willen ook een app en toen ben ik dat zeg maar super segment waar ik net anderhalf jaar in zat ben ik gaan verlaten toen ben ik eigenlijk met en begonnen per februari 2011 bij de kaartverkoophandel als app appbouwer even heel plat geslagen ja inderdaad ik begon gewoon twee apps te bouwen de ene voor Beur en de andere voor Sanofi en, dat zijn uh, zorginstellingen of nee, dat zijn in? farmaceuten farmaceuten uh, ja, ja en uh, nou, er kwamen wat meer klanten bij en toen dacht ik ik blijf het gewoon alleen doen uh, ik wil geen personeel meer uh, ken je dat gewoon niet dat je minder dan dat nou ja dat dacht ik dus ook en uh, zo gezegd zo gedaan maar er kwamen steeds meer klanten bij en uh, er waren ook uh, zo af en toe kwam er een medische vereniging voorbij of er was er bij RTL op het mediapark hadden ze iets uh, uh, wat ze wilden hebben wat ook app gerelateerd was en dan ging ik weer pitchen Um, maar dat ik natuurlijk geen verstand van van die markt. Uh, totdat ik uh, Erik Edelman aannam. Uh, na ongeveer een jaar. Dat was een arts die op het snijvlak van de IT-zorg wilde werken. Hij wilde geen medisch specialist worden, ook geen huisarts. Maar hij wilde iets op IT-gebied doen. Hm. En uh, een bekende radioloog, die dus iemand uit mijn netwerk, die zei. Je moet met hem gaan praten als je iemand zoekt. Want hij kent die medische wereld vrij goed. Nou, ik sprak met Erik, ik had er gelijk een klik. Hij was dus de eerste medewerker. En eigenlijk hebben we vanaf toen min of meer gezegd. We gaan ons alleen nog maar focussen op de zorg. derde ja, medewerker was Ivo. Waar sta je nu? Ja, nou, dat is wel een bijzonder want je zegt, gehaal. je staat aan de vooraan van iets bijzonders. Ja, precies. Nou, we zijn nu precies tien jaar verder. Want dit jaar ja. bestaat mijn bedrijf tien jaar. Gefeliciteerd. Dankjewel. Moet je, je voorstellen. We zijn in die tien jaar hebben we, we hebben inmiddels vijf artsen in dienst. We zijn ongeveer met stagiaires erbij met 18 mensen. Oké. Okay. We hebben een ISO en een NEN certificering behaald. Dat, dat was een van mijn vragen. Is dat belangrijk? Je kunt in de zorg eigenlijk alleen maar werken als je een NEN 7510 hebt. Dan, okay. dan garandeer je bijna dat je alles rondom gebruiks- en patiëntendata goed beheerst. Hmm. Dus artsen, ISO NEN certificering, bij ook zo'n ton verder. Mag ik je even onderbreken? Ja. Er is heel veel discussie gaande over ICT en zorg. Hè? Oh ja? ja, toch? Best wel? En dat, ja, zijn die altijd voorlopers. Uh, zijn alle bedrijven die zaken doen met, de, met zorginstellingen die ICT dingen ontwikkelen, zijn die NEN gecertificeerd? Nee. En, en als je dat wel bent, wil dat dan zeggen dat je ook goede ICT kan maken? Is dat een soort waarborg daarvoor? Nou ja, je wordt jaarlijks wordt je geaudit en uh, jaarlijks. Nou ja, ik heb net een driedaagse audit achter de rug. Uh, elke drie jaar krijg je een zware audit. Kiva komt dan uh, auditen. Gebeurt nu ook online overigens, maar dat is heel plezierig. Uh, waarop? Ja, die man die gaat. Uh, uh, of als hij fysiek aanwezig is of dat hij het online doet, hij vraagt je de kleren van de kont. En, en daar, hij blijft niet alleen bij vragen, je moet alles aantonen. Dus hij wil de programmatuur zien, hij wil documenten zien, waar hij bewaart, hoe hij het opslaat, waarom hij daar opslaat, hoe je dingen vastlegt. Ja, de discussie vaak is dat soort organisaties weten die het goede code is. Dat is een beetje wat ik bedoel. weet je wel? Je zei, ik kom natuurlijk uit die online wereld. Waar best ja. wel veel kritiek is van jongens. Als je ziet wat wij voor een paar miljoen kunnen bouwen. En dan krijg je weer een zorginstelling of een overheidsinstelling. Zelfde discussie een beetje. Hè, die dan weet niet hoeveel miljoenen ergens aan verspijken. En dan werkt het weer niet. Of dan ziet het er niet uit. Of dan, oftewel, zo'n club, kan die goed oordelen over code? Anno, de, waar de technologie staat, Anno vandaag? Oh, die auditor die wij nu voor de derde keer achter elkaar hebben gehad. Die kan er wel iets over zeggen over code. Maar... Als je vraag is, ben je met een N517 en een ISO gegarandeerd een goede partij voor een zorginstelling? Nee, want dan hangt er nog heel erg vanaf hoe je er vervolgens mee omgaat met ja, die ja, ISO precies. in N. Ja. Als jij elk jaar uh, zonder tekortkomingen door die ouders heen gaat, en dan moet moeten toch vaststellen dat die audit, ja, de, die ouders die zijn wel streng. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, kom ik je vind niet zo, maar dat is geen wassenneus. Ik vind geen wassenneus, nee. Nee, nee. We zien er ook ieder jaar weer heel erg tegenop. Maar ik merk nu steeds meer dat de mensen bij mij op kantoor... dat het steeds meer in hun genen is gaan zitten. Nee. Alles wat rond die ISO en die ja. NEN uh, 5, Dus die 7, heb je. Je hebt artsen in dienst. Je zit met een kleine twintig mensen. Uh, en wat doen jullie allemaal dan nu? Nou, dus artsen, NEN 7510 uh, en die ISO. Ja. We schrijven al bijna acht jaar CE-dossiers. Uh, dus die camera die hier staat en deze microfoon is...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 45 jaar familie. En enfin, dat een stroomschema effect. Ja, ja. Dat doen we al acht jaar heel goed. En toen zijn we in 2018 begonnen met het bouwen van een softwareprogramma. Dat heb je al eens gehoord van Betty Blocks en Mendix. Mendix. Die hebben een no-code programma. Everywhere I am, die bij jou hier op de bank zit, heeft ook een no-code programma. Ja. Hebben wij zelf gebouwd. Dus of je geen code te kloppen Juist. om daar zelf apps mee te... Ja, dus dan kunnen jij, Chad en ik, kunnen daar gewoon een applicatie Chat mee maken. Chad is degene die schakelt achter de schermen, dat is mijn yes. zoon. Ja. Ja. Hoe oh, ja, <laughs> wordt hij eindelijk ook eens een keer beroemd op CVD-TV? <laughs> ja, hij is zo bescheiden altijd. Maar dus met dat programma, kijk, vroeger, 30 jaar geleden, als je...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 Notering. Je kan dat toch ook dan. Je kent die wereld ook, dus je kan toch ook een paar van die partijen, dat miljoentjes. Ja, het klinkt misschien stoer. Maar dit, dan kun je wel een paar bedrijven vinden die zeggen. hé, hey, daar willen wij wel instappen. Ja, we zijn purpose-driven. Uh, daar zijn we begin dit jaar mee begonnen om dat uh, te oefenen. En dat zit nu ook steeds meer in onze onderneming. Dat betekent ja. dat wij de zorg meetbaar willen verbeteren voor de zorgverlener, kan de arts of verpleegkundig zijn, ja. en de patiënt. Dus als je purpose driven bent, dan gaat het dus niet meer om het geld. Dan is de purpose feitelijk de baas binnen je onderneming. Mm. En wat ik vaak zag bij investeerders, is dat het hun meer gaat over het rendement over drie of over vijf jaar. Nee. Dan om wat je werkelijk als organisatie bent. En om bent. daarmee te kunnen exiten daarna en. Uh... Ja, daar zijn we niet mee bezig. We zijn echt bezig om die zorg meetbaar te maken. Meetbaar beter te maken. En met name ook voor de patiënt. Maar, je, uh, even nog inzoomen op die beursgang. Wat voor beurs het dan ook is. Dan, uh, ik zeg altijd, je bent al dan best wel aan de goden overgeleverd. Natuurlijk ook een klein beetje hè, qua waardering en finance. en zo. Ik, bedoel, ik heb wel eens ondernemers gehoord. Die zeiden, nou ik wist niet hoe snel ik hem er weer af moest halen. Want ik had het gevoel dat mijn bedrijf niet meer was. Zeg maar. dus, dus aan de andere kant ik kan ik me ook voorstellen. Als je zo'n beurs op gaat, dat ook je purpose onder druk komt te staan. Omdat de beurs zegt, uh, je moet of je moet dat, of anders straffen we je af. Ja, nou dat kun je voor een stuk oplossen doordat we een stichting gaan oprichten. Die stichting krijgt uh, veto met 1% aandeel. Ja. En in die stichting waar ik zelf in deelneem... Uh, en nog een paar mensen zullen wij ervoor zorgen dat de Purpose gehandhaafd blijft. Dus ook als wij over een tijdje overgenomen zouden worden door een andere onderneming... en het voldoet niet aan de Purpose... Ja, dan, dan zal het bedrijf niet verkocht worden. Want is dat wel een van de mogelijkheden? Dat het er, want ik kan me voorstellen, je zegt het even zo heel brutaal. Ja, Wolterskluwer of wel. Maar ik kan me best voorstellen dat die... Want zijn jullie de enigen die dit doen in Nederland? Ja, in Nederland zeker. Ja? Ja, de, de, de, de andere partij die met een uh, no-call programma werken. Dat is Betty Blocks en Mendix. Maar die zitten beide niet in de zorg. En uh, ik durf te stellen... Ja, totdat het heel bewezen wordt, misschien met aanleiding van deze video, dat er geen andere partij is die die vijf ingrediënten in huis heeft: ja. hè, ISO, artsen, CE-markering, kennis van modelleren en een no-code-programma, die dit op dit ogenblik heeft en dit zou kunnen doen. Ja, dat durft... Maar dus kan ik me voorstellen dat, dat zo'n soort grote partij wel uh, interesse zou kunnen hebben. Ja, maar. Um, als je kijkt, kijk, LS4 zou dat kunnen doen. Elsevier heeft waarschijnlijk nog een C-dossier geschreven, maar dat kunnen ze inhuren. Uh, LSV4 heeft waarschijnlijk wel artsendienst, dus die kunnen waarschijnlijk ook wel modelleren. No-call programma zouden ze kunnen licentiëren, denk ik, vanuit Betty Blocks of iets dergelijks. Of misschien ons programma. Mm -hmm. um, nou ja, en, en ze, hebben, ze hebben kennis naar de, naar de artsendoelgroep, hè, want ze geven natuurlijk tijdschriften uit in het medische veld. Um,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 Waarom zo dicht op Amsterdam? Om de dood van dat wij veel meer artsen gaan aannemen. En in Amsterdam ja, kennen we de pool inmiddels. Um, en we willen uitwijken naar, uh, naar Rotterdam. Want ook in Rotterdam en in Maastricht zitten voldoende artsen die naast hun bestaande werk part-time uh, in ja. de IT in de zorg willen werken. Ja. Dus waar gaat het geld naartoe? Het gaat in eerste instantie naar uh, artsen die niets anders doen dan medische richtlijnen en protocollen modelleren voor mobiel. In no-coat programma. Dus dan moeten ze leren, dan moeten ze in getraind worden en dan gaat het, uh, dan gaat het draaien. En nou, dan ooit bij, de, bij het, zeg maar, ooit is klaar, zeg maar. Uh, ga je dan weer zeilen? Oh, ik zeil nu al best veel uh, samen met Antoinette. Uh, sowieso vrijwel elk weekend. Hè. Onze kinderen zijn uh, natuurlijk ook al voorbij de 18. Uh, we samen hebben we vier kinderen. Uh, de jongste is 18 en de oudste is 21. Mm -hmm. Um, dus we zijn al bijna elk weekend weg, hè, want je hoeft niet meer voor de kinderen thuis te blijven. Als je mij nu vraagt: uh, ga je in de zomervakantie varen? Ja, vast uh, langs de kust uh, naar België en naar Frankrijk. Dus doordat je elk weekend vaart, heb je bijna bijna geen behoefte meer aan vakantie. Hm. Hey, laatste vraag: wat zijn je belangrijke um, um, ondernemerslessen in jouw inmiddels toch wel aanzienlijke carrière? Altijd zo oprecht mogelijk te zijn in, uh, en zo, zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven. Hm.